Oh, nu ik een beetje mijn ritme te pakken heb, wil ik het eens hebben over tempo en beweging in tempo en wat het allemaal kan doen met je spraak. Het is erg van belang, ritme verschillen voor de manier waarop je boodschap overkomt. Nu heb je natuurlijk mensen die standaard heel erg traag spreken en je hebt mensen die continu heel erg snel met hun woorden komen. En de vraag is, als je nou toch met een zin bezig bent, zou het dan kunnen dat je hem langzaam versnelt? Of als je met een zin bezig bent, dat je hem langzaam laat vertragen? Dat geeft een bepaald effect. Je kan dat natuurlijk ook doen met een deel van je zin, of met alleen maar één woord. Als je daarvoor kiest, krijgt dat woord opeens heel veel betekenis. Dus als je een keertje tijd hebt en je laat je zinnen toch lopen, probeer het eens uit.